Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van bijbelshandboek.nl. De vorige keer hebben jullie geluisterd naar het eerste deel van het verhaal over Abram. We zijn toen gestopt bij de hongersnood in Canaan en dat Abram met zijn mensen en al zijn dieren naar Egypte vluchtte, omdat daar nog wel genoeg te eten was. Daar gaat dit verhaal nu verder. Toen ze vlak bij Egypte waren, werd Abram ongerust... Niet over het eten in Egypte en ook niet over het wonen daar, maar wel over zijn vrouw. Sarai was namelijk erg mooi. Abram zei tegen Sarai, je bent een mooie vrouw. Als de Egyptenaren jou zien, zullen ze jou misschien wel als hun eigen vrouw willen hebben. Of misschien brengen ze je wel bij de farao. Als ze denken dat jij mijn vrouw bent... Zullen ze mij misschien wel vermoorden, want pas als ik dood ben, mag een andere man met jou trouwen. Zeg dus maar dat je mijn zus bent. Dan zullen ze jou heel goed behandelen en dan zullen ze mij in ieder geval niet zomaar doden. Het was natuurlijk niet de waarheid, maar ook niet helemaal gelogen, want Sarai was Abrams halfzus. Toch was het fout van Abram. We hebben hier in Nederland niet voor niets het bekende gezegde, een halve waarheid is een hele leugen. Abraham wist het heus wel, maar hij durfde gewoon niet eerlijk te zijn. Hij was bang. En jawel hoor, Abraham had gelijk. Toen ze in Egypte aankwamen, werd Sara hier erg bekeken door de mannen. De Egyptenaren vonden haar heel mooi. Ze waren onder de indruk van haar schoonheid, staat er in de Bijbel. Waar Abraham bang voor was, gebeurde ook. De mannen vertelden de farao over de mooie vrouw die ze hadden gezien. En de farao werd natuurlijk nieuwsgierig. Die wilde haar wel eens zien en hij gaf de mannen de opdracht om Sarai bij hem te brengen. Wat was Abram dom geweest. Want omdat iedereen nu dacht dat hij de broer van Sarai was, konden ze haar nu gewoon meenemen. De farao had die opdracht natuurlijk niet gegeven als hij had gedacht dat Sarai al getrouwd was. Dat mocht niet zomaar. Maar ja, Abram was gewoon bang dat ze hem zouden doden. Sarai werd naar het huis van de farao gebracht. Wow, wat een mooie vrouw, dacht de farao. Met haar wil ik wel trouwen. En omdat hij dus dacht dat Abram de broer van Sarai was, kreeg Abram als dank en als beloning veel schapen en koeien, ezels en kamelen. En ook veel mensen die zijn dienaren werden. Abraham was nog nooit zo rijk geweest. Maar dat de farao met Sarai wilde trouwen, dat was niet de bedoeling. En ook helemaal niet de bedoeling van God. En dus moest God ingrijpen. Hij strafte de farao en iedereen in zijn huis met veel ziekte. En er gebeurden allemaal rampen. De farao begreep er eerst helemaal niks van. Maar al snel kwam hij achter de waarheid. Hij kwam erachter dat Sarai de vrouw van Abram was. Toen riep de farao Abram bij zich en zei, Waarom heb je gezegd dat ze je zus is? En waarom heb je niet verteld dat ze ook je vrouw is? Ik was bijna met haar getrouwd, Abram. Waar ben je mee bezig? Natuurlijk was de farao boos en ook verdrietig. Hier is je vrouw weer. Neem haar maar mee en verdwijn. De Farao stuurde Abraham en Sarai weg. Weg uit Egypte. Ze werden het land uitgezet. Maar ze mochten gelukkig wel alle rijkdommen meenemen. En zo kwamen Abraham en Sarai samen met neef Lot en alle mensen en dieren die bij hen hoorden weer terug in Canaan. Abraham schaamde zich diep. Hij had in Egypte tegen de Farao gelogen en hij had helemaal niet op God vertrouwd. En dat terwijl God hem zoveel had beloofd. God had hem en Sarai gelukkig wel beschermd in Egypte. En gelukkig waren ze nu ook weer veilig in Kanaan. In Kanaan reisden ze verder. Maar eerst wilde Abraham weer terug naar het altaar dat hij voor God had gemaakt. Toen ze daar aankwamen dankte Abraham God voor alles. Hij riep de naam des heren aan. De volgende keer... Gaan we weer verder met het verhaal over Abram. Tot dan!